Vroeger was ruimbagage inbegrepen bij je ticket als je met KLM, Delta of Lufthansa vloog. Maar hoeveel kost het nu om ruimbagage mee te nemen bij de reguliere vliegtuigmaatschappijen? We delen het graag met je. In Europa betaal je bij KLM 25 euro per enkele reis per koffer. Bij British Airways, Lufthansa en SAS betaal je ook voor een koffer als je met het goedkoopste tarief reist. Vaak aangeduid als Economy Light. In de andere economy economyklasses mag je wel 23 kilo ruimbagage meenemen, gewoon gratis. Ook vliegtuigmaatschappijen die intercontinentale vluchten uitvoeren vragen nu geld voor het meenemen van ruimbagage. Delta Airlines en KLM vragen in de goedkoopste reisklasse Basic Economy... ...een flink bedrag voor het meenemen van ruimbagage. Delta vraagt bijvoorbeeld 50 euro per koffer tot 23 kilo. In de andere economy-klassen zit ruimbagage wel inbegrepen. Bij British Airways en Air Canada bijvoorbeeld... ...mag je nog gewoon gratis ruimbagage meenemen tot 23 kilo op intercontinentale vluchten. Bij Emirates mag je zelfs tot 30 kilo meenemen... Ook al reis je met de goedkoopste reisklasse. Check dus goed van tevoren wat en hoeveel bagage je mag meenemen. Want op het vliegveld liggen de prijzen van bagage een stuk hoger dan wanneer je dit online bijboekt. Heb jij tips voor het reizen met veel bagage? Wij zijn benieuwd!